Politieke partijen zeggen maar al te graag voor onze privacy op te willen komen. Maar wanneer het gaat om veiligheid en terrorisme, dan komt diezelfde privacy in één keer op de tweede plek te staan. Hoe ver mag een overheid hierin gaan? En beschermt ze ons dan nog wel goed genoeg? Wat zegt de wetenschap? Er wordt gezegd, data is de nieuwe olie. Bedrijven worden er schatrijk van, maar wij, de samenleving, draaien op voor de schade. Het gaat ten koste van onze privacy. Net als vroeger, het milieu. De politiek moet zich daar bewust van zijn. Privacy is belangrijk voor ieder van ons persoonlijk, maar ook voor onze maatschappij in het geheel. Een gebrek aan privacy maakt ons kwetsbaar. Niet alleen tegenover bedrijven, maar ook tegenover een alwetende overheid. Juridisch gezien is privacy een grondrecht, maar neemt de overheid daarin wel haar verantwoordelijkheid? Beschermt zij dat grondrecht wel voldoende? We hebben een autoriteit persoonsgevers, die moet het recht op privacy handhaven. En ze kan sinds kort daar ook boetes voor opleggen, hoge boetes. Maar ze is onderbemand en er wordt weinig in geïnvesteerd door de politiek. Hoe zit dat met de maatschappelijke veiligheid? Door terroristische aanslagen in Europa is dat op dit moment een van de grootste zorgen. De overheid heeft natuurlijk ook de taak om onze veiligheid te beschermen. Privacy wordt dan vaak als een obstakel gezien. Als het gaat om het beschermen van de veiligheid en het bestrijden van terrorisme, mag privacy geschonden worden, zo staat er in verkiezingsprogramma's te lezen. Maar is dat wel terecht? Hoe ver mag de overheid daarin gaan en hoe ver willen we dat de overheid daarin gaat? Levert het opslaan van extra persoonsgegevens door vliegmaatschappijen nou echt meer veiligheid op? Daarover is maar weinig bekend, terwijl we wel onze privacy inleveren. Als de politiek zegt dat wij onze privacy moeten opgeven, dan moet ze wel laten zien dat het iets oplevert. Dat is op dit moment niet het geval. Daarom moet de politiek bij het invoeren van nieuwe maatregelen die onze privacy schenden, die maatregelen maar beperkt geldig laten zijn. En aan het eind van die maatregel laten zien dat ze ook echt iets hebben opgeleverd. Privacy is een vorm van persoonlijke veiligheid, die ons beschermt tegen een alwetende overheid en een anders oppermachtige commercie. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld aan je gedetailleerde energieverbruik zien welke tv-programma's je kijkt. En als je op het web surft, kijken er allerlei bedrijven mee naar welke website je kijkt of welke krantenartikel je leest. En laten we vooral ook niet vergeten dat voor al die online diensten die we gratis kunnen gebruiken op het net, wij niet de klant zijn, maar het product. En denk ook aan bedrijven die op basis van jouw Facebook vriendenlijst kunnen zien of jij homo of hetero bent, blank of zwart, of kunnen zien of jij links of rechts stemt. En vervolgens zijn er partijen die, op basis van die gegevens, willen proberen om jou te overtuigen om op hun te gaan stemmen of als ze zeker weten dat jij toch niet op hun gaat stemmen, om je te verleiden om niet te gaan stemmen. De overheid moet ons beschermen. Privacy is niet alleen een individueel belang, maar ook een maatschappelijk belang. Het hele argument, je hebt toch niets te verbergen, Slaat helemaal nergens op. Wat je denkt, wat je voelt, hoef je niet met Jan en alleman te delen. Wat je met je partner deelt, hoef je niet met je baas te delen. Wat je geloof is, hoeft de overheid niet te weten. En al helemaal niet op welke partij jij gaat stemmen.